Hi, hey, hi, hey. wat fijn dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl. In het vorige verhaal heb je gehoord dat God een gesprek had met Abraham. God beloofde hem toen voor de zoveelste keer dat Abraham en Sarah een zoon zouden krijgen. Weet je dat nog? Daarna ging de Heer weer terug naar de hemel. Maar nu gaat het verhaal weer verder, want de Heer kwam op een hele bijzondere manier... Toch nog een keertje terug bij Abraham. Op een dag, op het heetst van de dag, zat Abraham voor zijn tent in de schaduw uit te rusten. Poeh, wat is het warm, dacht Abraham. Opeens zag hij drie mannen dichterbij komen. Ze waren al vlak bij zijn tent. Waar kwamen deze mannen nou opeens vandaan? Abraham stond op en liep naar ze toe en hij maakte heel beleefd een buiging. Hij nodigde de mannen uit om bij hem onder de eikenboom te komen zitten. Ze zullen het wel warm hebben en uitgeput zijn, dacht hij. Abraham zei, ik zal water laten brengen, zodat u uw voeten kunt wassen. En ik zal ook wat te eten brengen, dan kunnen jullie daarna weer verder op jullie reis. Dat is heel fijn. Graag, zeiden de drie mannen. Abraham liep snel naar Sarah en zei, Sarah, Sarah, snel, we hebben haast. Wil jij snel van drie maten fijn tarbemeel deeg maken en brood bakken voor die drie mannen? Daarna liep hij naar zijn koeien en hij koos een mooi kalfje uit. Hij bracht het kalf naar zijn knecht en zei, wil jij het vlees braden voor die drie mannen? Toen alles klaar was, pakte Abraham ook nog boter en melk en hij bracht dat met het vlees en het brood bij de mannen. De mannen zaten er lekker van te eten en Abraham bleef bij de boom om de mannen te bedienen. Toen zei een van de mannen, waar is Sarah, uw vrouw? Abraham keek verbaasd, hè? Hoezo? Wie zijn toch deze mannen? Sarah, die in de tent alles had gehoord, schrok er ook wat van. Hoe wist die man haar naam? Sarah is in onze tent, zei Abraham. En de man zei toen, over een jaar zal ik terugkomen en dan zal Sarah een zoon hebben. Sarah begon zachtjes in zichzelf te lachen. Hoezo een zoon? Ha, ik kan toch echt niet meer zwanger worden, dacht Sarah. Waarom heeft Sarah gelachen? vroeg de man aan Abraham. Waarom gelooft zij niet dat ze zwanger kan worden? Zou er iets te wonderlijk zijn voor de heer? Over een jaar kom ik terug en dan zal Sarah een zoon hebben. En hij zal Isaak heten, want die naam betekent hij lacht. Wie was toch deze man? Hebben jullie enig idee? Ja, natuurlijk. Het was de Heer zelf. De Heer was weer bij Abraham en Sarah en nu met twee engelen. Sarah schaamde zich diep. Hoe vaak had Abraham al verteld over zijn ontmoetingen met God en die belofte dat zij en Abraham een zoon zouden krijgen? Ze heeft het steeds niet geloofd. Ze zei maar snel dat ze niet had gelachen. U hebt wel gelachen, zei de heer. En toen stond de heer met zijn engelen op en ze gingen weer op weg. Op weg naar Sodom, daar waar Lot woont, de neef van Abraham. En Abraham liep een eindje met ze mee en Sarah bleef achter in de tent. Oh, ze zal een zoon krijgen. De heer heeft het zelf gezegd en de heer is speciaal voor haar teruggekomen om het nog een keer te beloven. Dat is wel heel bijzonder, toch? Nu moet Sarah het wel echt geloven. En de volgende keer gaan we weer verder met een verhaal, weer over Abraham. Hi hi.